Wat is de opzegtermijn voor ontslag? Als je nog in je proeftijd zit, dan heb je meestal een proeftijd van een maand, kan ook wel anders zijn. Als de werkgever of de werknemer op dat moment niet tevreden is, kan je eigenlijk elk moment stoppen. Daarna heb je natuurlijk andere opties. Doet je werkzaamheden niet goed of het bedrijf heeft financiële problemen. Dan heb je gewoon in je contract afgesproken. Dat is vaak dan een maand opzegtermijn. En als er niks afgesproken is, dan volg je gewoon daarin de wet. Dus ook als jij ontslag wil nemen, dan heb je een maand uitwerktermijn. Maand. Als je echt iets uh, geflikt hebt, je draait een rol op je bureau, it happened, Shit happened. Kan het ook zijn dat ze zeggen van geen opzichttermijn, wegwezen. Volgens mij kun je ook altijd nog met wederzijds goedvinden uit elkaar. Dan kun je opnemen, volgens mij, wat je wil of afspreken wat je wil over opzichttermijnen. Wel goed om te weten dat als je als werknemer aanspraak wilt maken op WW, mm -hmm. dan moet die maand opzichttermijn er wel in staan. Check hier nog meer afleveringen van What the Fuck of drop je vraag in de comments.